Hey Blackjack! Apelousas! Kijk eens Blackjack! Je hebt een natte onderkant. Zit net daar. Oh Blackjack! lekker wel sickjes. Hé hey Joyce, kom maar Joyce! Kom maar Joyce! Kijk eens Joyce! Je mag ze allebei Joyce! Hoi oh Joyce! Goed zo Joyce! Oh Annabel wil ook wat. Hé hey Annabel! Kijk eens Annabel! In mijn ogen zijn het vieze wortels. Hey Roosje, oh Roosje. Kijk eens Roosje. Hey Joyce, kom maar Joyce. Als ik hem gooi, dan ben ik hem kwijt. Voor ik hem gooien, Joyce. Ik gooi hem. Kijk eens, Joyce. Precies voor je Joyce. Blackjack komt toch een lekker aan. Dat is wat gevaar. Hey Joyce, kom maar Joyce! Hé hey, Roosje, oh Roosje. Nou, je krijgt er nog één. Je hebt wel een vlieg in je oog. Op je oog. Kijk eens, Joyce. Ja, jij bent bang voor Blackjack natuurlijk. Oh, Blackjack. Goed zo, Joyce. Hé, Blackjack. Nou, als, je, als ik deze geef, dan is die andere voor Joyce. Oh, Blackjack. Kom met Jos, kom met Jos, kom met Jos, Heetjes! kom met Jos. Je mag hem helemaal Jos. Oh, oh, blackjack, rustig aan blackjack. Je kan ook wat eten. Eet Jos, niet doen blackjack. Je mag een klein hapje. Maar dan moet je even rustig blijven. Je kan niet bijten. Je kan echt niet bijten, Blackjack. Kom maar, Joyce. Kijk eens, Joyce. Ik heb er nog eentje, Joyce. Kijk eens. Oh, Joyce, we doen het snel. Kijk eens, er nog er nog een. Goed zo, Joyce. Appeloesas. Oh, Blackjack.